Mijn werkzaamheden als haventrekker bij Scania Logistics dat zijn het ophalen van de trailers. Vervolgens lossen we die samen met de heftruckchauffeurs en collega's. Uh, er valt ook versnellingsbakken onder, banden, noem alles maar op. Als dat gebeurd is maken we de trailer weer dicht, brengen we die terug naar de trailerparking. Zetten we daar de, trailer, de lege trailer weer neer en uh, ja, gaan we weer op naar de volgende. Mijn dag begint in de altijd even met een bak koffie. Zelf met de collega's even ja, het begin van de dag doornemen. Vervolgens komt onze teamleider langs en die vertelt wat er allemaal te gebeuren staat vandaag. En dan ja, beginnen we aan onze ja, bezigheden. Wat ik leuk vind aan mijn functie is dat ik ten eerste op dit prachtige apparaat mag rijden. Ja, het samenwerken met mijn collega's, wat een heel fijn team is. En uh, ja, ik heb veel vrijheid. De reden waarom ik haventrekker ben geworden... Uh, ik kwam hier eigenlijk altijd al met de brommer naartoe en dan zag ik altijd al een hele grote haventrekker bij de stoplichten staan. Dat vond ik al best wel interessant. Uh, en daarna kreeg ik een e-mail van Randstad uh, waarbij ze dus haventrekkers zochten. Daar heb ik gelijk op gereageerd om het te proberen. En ik vond het heel erg leuk, ik was heel erg enthousiast. En vanaf daar ben ik de opleiding gestart. Ik heb contact opgenomen met Randstad. En ik uh, nou, kreeg te horen dat er een uh, functie beschikbaar was als haventrekker. Nou, dat klopt mij wel uh, goed in de oren. En uh, sindsdien werk ik er al uh, bijna twee jaar. En uh, ondertussen ook al een, een vast contract aangeboden gekregen. Dus, uh, ja.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 ja aanhanger of iets gereden, maar had uh, ja, kan trekker trekkerrijwijzen. Dat is alles wat je nodig hebt om dit uh, voertuig te mogen besturen. En uh, daar ben ik eigenlijk mee begonnen, het uh, klikte goed en uh, ja, voor, ik, uh, voor ik wist was ik hier mee bezig. Een redelijk bedreven ondertussen zit ik hier al bijna twee jaar.